Als we niet stekenblind zijn, dan zien we dat we de aarde aan het uitwonen zijn. De biodiversiteit neemt hard af. Sinds 1900 zijn er al zoveel soorten verdwenen. Het is natuurlijk altijd gebeurd, maar nu in een veel hoger tempo. De temperatuur van het zeewater en van het klimaat stijgt. We maken grondstoffen op. Je ziet dat de verschillen in welvaart enorm toenemen. Veel meer nog dan vroeger. Je ziet dat de politiek zijn greep aan het verliezen is... ...op die enorme geldconcentraties en die ongelijkheid. En dat vind ik heel erg zorgelijk. Dus we moeten ons systeem onder de loep nemen en het anders doen. We hebben niet alleen te kampen met een financiële crisis... ...maar ook met een ecologische crisis en met groeiende sociale ongelijkheid. In Nederland, in Europa en in de rest van de wereld. De economie zit op een dood spoor. Intussen wordt er in naam van economische groei steeds meer natuurschade aangericht terwijl de meeste inkomensgroepen helemaal niets van die groei meekrijgen. De economen zijn bijna allemaal groeieconomen. En de oplossing bij problemen, vraag het de minister-president, vraag het een Kamerlid, vraag het een vakbondsleider, vraag het een ondernemer, wat moeten we doen als er een recessie is? Groei, het enige medicijn. Een groot deel van de financiële sector, tot aan de crisis in ieder geval, um, hield zich vooral bezig met geld verdienen, met geld. ...in die financiële sector producten die niets toevoegen aan het dagelijks leven van jou en mij. Nou, we vinden dat dat weer terug moet naar een dienende rol naar de economie. Dus naar consumenten, naar spaarders, maar ook naar het midden- en kleinbedrijf. Wij van de grote transitie willen verandering. Wij willen de economie zodanig veranderen dat we een leefbare wereld achterlaten voor toekomstige generaties. In plaats van hen de rekening te presenteren van de schade die wij nu aanrichten. Als we voortgaan op deze weg, als we er niet tegen in opstand komen... ...dan zal het op alle gebieden slechter worden. Dus en voor de minima in de straat, voor de mensen die geen werk hebben... ...maar ook voor natuurgebieden, ook voor de zeespiegelstijging. Omdat de problemen zo fundamenteel samenhangen... ...werken de oplossingen ook alleen als ze in samenhang worden aangepakt. Dat is wat we willen. Een transitie naar een beter systeem. En daarom uh, sta ik achter het idee van de grote transitie... ...dat we allemaal moeten gaan beseffen dat dat allemaal met elkaar te maken heeft. De grote transitie doet tien voorstellen waarmee een duurzame en solidaire economie kan worden bereikt. Met belastingen op milieuschade, op vermogens en op consumptie in plaats van op arbeid. Met een beter begrip van wat echte welvaart is door die anders te meten. Met uitzicht op een ontspannen samenleving, circulair. En minder macht van grote bedrijven. Of het nou kleine buurtinitiatieven zijn, of dat het stedelijk is, of provinciaal of landelijk. Al die initiatieven die laten zien dat er, uh, dat er onvrede is en dat er een wil is om dingen te veranderen. En die zal nooit van de top komen. We hebben de gezondheidszorg enorm verbeterd. We hebben sociale voorzieningen in het leven geroepen. Uh, waarom kunnen we dit niet ook in de komende tientallen jaren verbeteren? Dat let ons.